Gezellige collega's, heel fijn is dat, dat we geen nachtdiensten meer draaien, geen echte weekenddiensten, wel bereikbaarheidsdiensten, uh, dat hoort erbij. We hebben zoveel ingewikkelde ingrepen met beademingen erbij. Uh, de afdeling is zo high-tech, Dat had, had ik me nooit kunnen voorstellen dat dat zo zou zijn.